Opdracht 2, inloggen nu met je gegevens, je e-mailadres. Nou, vaak gaat dat automatisch al. Kijk, maar als ik zo doe, dan komt mijn leerlingenaccount al tevoorschijn. Nou, alleen nog het wachtwoord. En dan komt hierboven te staan, wachtwoord opslaan. Kijk, en dat is wel handig. Dan gaat het de volgende keer nog sneller. Nog meer automatisch. Dan zie je daar helemaal links. Bestanden staan. Waar we dus dat bestand moeten gaan opzoeken. Om uit te printen. Hier zie je het staan. Nick en Simon. Ik ga je openen. Met pdf. Je kan hem downloaden. Nou dat heb ik hier al gedaan. En dan. Kan je die uitprinten? Nou, uitprinten, hè, dat weet je natuurlijk wel hoe dat gaat. We hebben ergens die Nick en Simon opgeslagen. Laten we zeggen dat we die hier hebben opgeslagen. En dan open je die. En dan kan je hem met de printerknop uitprinten. De kwaliteit is nog niet helemaal goed van deze filmpjes, maar dat hoop ik in de loop van het jaar goed te krijgen. Goed, tot zover. Bedankt.